Zorgkaart Nederland helpt je met het kiezen van de best passende zorgaanbieder. Wat gaan we maken dan? We gaan een cake maken. Ik heb alles op aangezet. Zullen Wat kruis? zullen we als eerste doen? Ik denk eerst dit. Ja, ik denk het ook. Die is al leeg. Kijk, we gaan. En hoe heet moet die dan zo meteen in de Eh 160, dacht ik. Ja. Volgens mij wordt dit wel lekker. Ik ja, hoop het ook. <laughs> Wat je situatie ook is. Kijk, klaar? Bakken maar. Het is belangrijk dat je kiest voor de zorgaanbieder die het beste bij je past. Ja, ik moet er vandoor. Oh, ik ben het wel eens vergeten. Oh, dankjewel. Ja, het <laughs> Doe doei, Doei. En als je die gevonden hebt, helpt het je ervaring op onze website te delen. Wat voor bericht wil je achterlaten, Rico? Dat ik hier uh, naar nou, nou, mijn zin heb. Dat ik. Uh, ja, ik. Uh, ik woon hier leuk en uh, ja, ze zijn er voor je als ik vragen heb. En wat vind je dat het beter kan? Ik heb die filmavonden gemist en dat zou ik wel weer willen. Jouw waardering kan het verschil maken. Ja. Voor jou, maar ook voor anderen. Zorgkaart Nederland. Door mensen, voor mensen. Vraag je cliënten en hun familie om hun ervaring te delen en maak zo samen de zorg beter.